Zaterdag 8 maart konden jongeren van 14 tot 30 jaar kennis maken met de zweefvliegsport. De ideale voorbereiding voor zij die ervan dromen om piloot te worden. Ik vond dat heel fijn. Het was eigenlijk niet mijn intentie om te gaan zweefvliegen. Na de getuigenissen van enkele jongere leden van de club volde de praktische uitleg. Als je dat ook trekt, dat is mijn veer. Veer die duty parachute raad en ga ze mee. Hè. Eerst oefenden de deelnemers wat op de vluchtsimulator, maar daarna werd het tijd voor het echte werk. Nee. Om zweefvliegen toegankelijk te houden voor jongeren, probeert de vliegclub de prijzen laag te houden. Ik zou het heel, heel erg aanraden, omdat um, in de lucht is helemaal anders dan op de grond. Ik vond het heel leuk. Um, ja, je kunt zelf even vliegen en ja, het is een vrijer gevoel als gewoon op de grond staan. Na een geslaagde dag kwamen de 18 deelnemers weer wat dichter bij hun pilotendroom. Thank you.